Vandaag is speeldag. Ik speel niet echt liever bed dan binnen. Um, uh, mijn lievelingsspelletje. Ja, ik kan die gewoon niet kiezen. We uh, hebben veel skaten en zo. En uh, er is heel veel te doen. van uh, op vind ik het leuk. Ja, dat is heel leuk. Tussen de mensen en zo, dus ja. En uh, laten ze uh, mijn haar laten kleuren. En uh, dat ze van sponge op, witte kleur, en die rups. Hallo, ik ben Lore En ik ben een in een vlinder. Wat ik het leukste Ik ben Karen en ik ben hier om... Uh, ik vind het hier heel erg leuk. leuk. Ik ben hier met mijn vrienden en ik vind het leuk om met mijn vrienden te spelen. Ik ben hier ook met mijn vrienden Rayana, Destiny en Maarten. Ze zijn heel erg leuke vrienden en we spelen vaak met elkaar. We zijn al veel keer op school samen gespeeld en ik vind het nu leuk om te Hallo, ik ben Simon en ik ben naar Bijtspeeldag gekomen omdat ik graag bij te speel. Want is super leuk. En um, het springkastelen zijn echt top. En het is uh, super leuk.